De Flight Intelligence-afdeling, een van de belangrijkste afdelingen binnen EU-Claim. Want hier wordt immers jouw vlucht onderzocht. Ik zit hier met Paul en Marike. En Paul en Marike zijn onze Flight Intelligence Officers. En zij checken wat er aan de hand is in het luchtruim, waarom een vlucht vertraging heeft, hoe lang de vlucht vertraging heeft. Zij verzamelen eigenlijk al het bewijs dat wij nodig hebben om jouw claim tot een goed einde te brengen. En Paul die gaat ons nu laten zien hoe ze dat doen. Eerst kijken we of er een aanleiding is voor een omstandigheid in de weersomstandigheden in Amsterdam. Hier staan de weersomstandigheden van Amsterdam en dit is voor ons totaal geen aanleiding om hier een oorzaak in te vinden. Ook in de weersomstandigheden van Girona zien wij geen aanleiding dat dat een oorzaak zou kunnen zijn van deze vertraging. Wij controleren ook alles wat op de luchthaven is gebeurd. Dit is een incidentrapport van Amsterdam. Bijna geen vertraging of annulering geweest. En zelfs op Girona was deze transavia-vlucht de enige vertraging die die dag is gerapporteerd. Ook hierin zien wij geen buitengewone omstandigheid. En naar onze mening hebben mensen recht op 250 euro compensatie als je aan boord hebt van deze vlucht. Dit is Amsterdam. Uh, op dit moment is de Alsmeerbaan voor stad en verkeer in gebruik. De polderbaan voor het landend verkeer. Dit is een uh, logische situatie voor zuidelijke wind, daar een vliegtuig altijd met de neus in de wind moet starten dan wel landen. Ja, ik hou vooral de buitengewone omstandigheden op de luchthavens in de gaten. Afgelopen dinsdag is er een vrouw uh, voorbij uh, de security gekomen in uh, Frankfurt, in Terminal 1. Waarop wij hebben besloten om uh, Frankfurt volledig te sluiten voor de gehele dag, um, zodat er geen claims binnenkomen. Heb jij nog vragen voor Paul of Marike naar aanleiding van dit filmpje? Stel dan gerust je vraag en dan zorgen wij ervoor dat je antwoord krijgt.